Chantal Vergouw, jij bent directievoorzitter van Interpolis, grote werkgever hier in de regio. Ik wil heel graag met je praten over um, nou, de universiteit, samenwerking met de universiteit. Hoe is die op dit moment? Ja, nou, de universiteit is echt voor ons een bekende partner, is ook een kenniscentrum. Dus we komen elkaar eigenlijk heel veel tegen. In Brabant, wat echt, zoals ik het ook herken, echt een netwerkregio is, is de universiteit eigenlijk overal vertegenwoordigd in allerlei gremia. Uh, soms uh, is die rol duidelijk, maar soms ook wat onduidelijker. Uh, uh, en op dit moment werken we vooral samen op ja, specifieke topics. Hè? Bijvoorbeeld op Mindlabs, maar ook als er een specifiek vraagstuk is. Uh, en wij denken dat er iemand beschikbaar is die daar verstand van heeft. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld Margriet Zitzkoorn of Ton Wildhagen. Dan uh, maken we contact en die, en die contacten liggen er ook. Uh, dus die zijn dan makkelijk gemaakt. Uh, op structurelere basis, dat we echt ook grote thema's vastpakken en commitment tonen met elkaar om dat de komende jaren samen met nog anderen verder te brengen, dat is nog minder. Uh, Het is dus allemaal redelijk ad hoc. Ja. ja. Uh, en dat gebeurt dan wel via dat mindlabs, maar dat zou wat jou betreft wat meer structureel mogen zijn. Ja. Uh, uh, het is nu in Mindlabs en ook op incidentele basis raken we elkaar aan. Nogmaals, omdat zij een kennisinstituut zijn en wij soms kennis nodig hebben. Bijvoorbeeld over gedrag. Omdat wij echt ook een partij zijn die heel erg zit op preventie, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en awareness op grote thema's willen creëren. Dan is, nou ja, laten we zeggen, hebben zij de capabilities en de expertise om dat uh, in te brengen. En dan is het lijntje snel gelegd. Hè? Dus dat is weer die netwerkregio. Het is niet uh, dat iedereen op zijn eigen eiland zit. Maar het is niet zo dat wij samen vanuit ondernemingen, onderwijs, overheid... een structureel overleg met elkaar hebben... waarbij we zeggen, hé... Hey, welke grote fricties in de samenleving, in de regio zien we nou? Waarbij wij schouder aan schouder met elkaar uh, dat willen oplossen... en allemaal onze skills inbrengen. Of onze mm -hmm. perspectieven, of onze belangen. Uh, daar zou wat mij betreft de universiteit een mooie spin in het webrol kunnen vervullen. Hè? Ik denk dat... Ja, zij zijn de hoeder van kennis en het verderbrengen van kennis, maar ook uh, dat de mensen die daar worden opgeleid ergens een baan vinden en hopelijk ook in de regio. Dus in die zin zou je ook, uh, zou ik dat een logische rol voor, voor de universiteit vinden. Dat voorzie je echt dan voor 2027, dan bestaat de universiteit 100 jaar, spin in het web zeg je al, maar hoe moet dat er dan concreet uitzien? Nou ja, ik, ik zie het een beetje als een trend die in ieder geval ook in, de, in de, het bedrijfsleven heel erg gaande is. Hè. Dat is het, nou ja, een bekende term misschien, het agile werk. Hè. Of uh, wij noemen dat ook wel bistef ops teams hè, die de, waar eigenlijk de hele keten vertegenwoordigd is. Hè, en je leidt mensen op, uh, omdat je ze nou, wil verrijken, om de, maar, maar ook omdat ze hopelijk iets met die kennis gaan doen. Ja. En uh, dus is het zo, hè, dus niemand heeft er wat aan om, uh, laten we zeggen, opgesloten in een hok, vier jaar heel veel in zijn brein te stoppen, maar er vervolgens niks mee te kunnen. En uh, ik denk dat wij, en, uh, overigens net als de universiteit, uh, al wel door de ogen heen zien uh, uh, dat de banen van vandaag zijn niet de banen van morgen. Nee. En um, heel veel werk wat wij hebben, wordt eigenlijk overgenomen door technologie. En door data en, en, en door artificial intelligence. Nou, ik denk dat de Universiteit van Tilburg, voor zover ik er uh, ook zicht op heb, heb, heb... een enorme kwaliteit uh, aan studenten aflevert op het gebied van data. Mm -hmm. uh, maar goed, iedereen springt op die studenten. Hè? Dus uh, ja, laten we zeggen... De, uh, het zou best iets zijn, en dat bedoel ik eigenlijk met die keten samenwerking, als de Universiteit van Tilburg zegt, hé, hey, wij leiden mensen op, we willen de beste data-engineers van Nederland opleiden, maar we zouden het, hè, ik hoop eigenlijk dat Brabant een klein streepje voor heeft in Tilburg, wat zouden we het fijn vinden als die studenten ook hier in de regio landen en hier dus ook in de regio hun toegevoegde waarde bij de werkgevers gaan tonen, want dit zijn ook de werkgevers die ervoor zorgen dat deze stad leeft hè, Dat ja. hier uh, arbeidsparticipatie is, dat hier uh, het, het algemene inkomen, daar heeft de, de, de overheid ook een belang bij, dat uh, mee, eh, bewoners van Tilburg hier ook werk kunnen vinden en dus niet arbeids, eh, migranten worden naar dat dit een soort slaapstad wordt. En daar ja. kan ook een universiteit een heel belangrijke bijdrage aan leveren. Zeg je nu eigenlijk dat je op dit moment als grote werkgever in de regio te weinig profijt hebt van het feit dat hier die universiteit in Tilburg zit. Dat er te weinig studenten uiteindelijk bij jou terechtkomen, te weinig talent. Ja, ik denk, dat, ik denk het wel. En dat is niet de schuld van de universiteit of de schuld van Interpost. Het heeft ook te maken met dat je ziet dat... Um... Ja, de regio, ik zeg maar even, de, de Randstad, hè, de regio hmm. Amsterdam, heeft een magnetische aantrekkingskracht op mensen. En je ziet natuurlijk heel vaak, zie je in Groningen ook, zijn echt van die studentensteden. Maar zodra die diploma zeg maar, binnen is, dan, dan gaan ze naar daar waar het vertier is en waar de grote werkgevers zitten. Nou, wij zijn denk ik een grote werkgever, uh, uh, hebben heel veel... Ja, wij, wij zijn eigenlijk een dienstverlener en, en bestaan bij de gratie van data. Ik zou het helemaal niet gek vinden als wij betrokken zouden worden. En niet als enige, maar gewoon als een participant. Om samen na te denken over wat zijn nou die banen van de toekomst waar we voor opleiden. He, hoe zorgen we nou dat we um, nou, met de technologie die we hebben, zou je eigenlijk verwachten dat, dat, ik, dat we niet studenten krijgen van, de afde, he, van, van, van één studierichting maar dat dat veel meer gepersonaliseerd onderwijs wordt... waardoor je ook veel meer kunt tweaken. Ik zou bijna al willen zeggen... nou, ik weet al ongeveer met onze strategie waar het in 2025 naartoe gaat... Mm -hmm. dus ik kan bijna al een baangarantie afgeven voor iemand die vandaag start met studeren. Ja. Maar dan moeten we het wel even goed samen tweaken. En ik denk dus dat de technologie ons ook in staat stelt om dat te doen, samen. Maar eigenlijk verbaas ik me een beetje, want ik zou denken, waarom gebeurt dit nog niet? Ja. Je bent grote werkgever, je ja. hebt de universiteit met ontzettend veel kennis, ja. heel veel talent. Ja. Maar waarom is die koppeling er nog niet? Waar gaat dat op dit moment dan mis? Nou, ik denk dat er wel verbindingen zijn, hè, wat ik al zei. Ik denk dat wij heel veel uh, proberen uh, nou, gebruik te maken van kennis. En dat, ik, en dat vind ik ook echt een, een, een groot goed van de Universiteit van Tilburg. Is dat zij heel erg rijk um, en genereus zijn met hun kennis. Hè. Dus het is... Uh, dat vind ik wel echt voor Tilburg, uh, maar ook voor, voor Brabant. Het is echt een netwerkregio. Dus mensen, uh, Het is niet voor wat hoort, dat mensen snappen gewoon dat je dingen deelt. En mm. kennis ook deelt. En dat dat wel weer ergens een keer terugkomt. Hè? Uh, dus, uh, en wij doen maar ook... Maar een concrete... Ja. Opleiding? Ja, dus, dus uiteindelijk... eigenlijk de matchmaking die ik net beschrijf. Ja. Hè, dus wij, wij hebben wel degelijk allerlei gelegenheden om als werkgever onszelf te presenteren. Hè, mm -hmm. om iets te vertellen over wie we zijn. Hè, dan heb je het, maar dat is toch dan een beetje een soort van reclamespot. Ja. Terwijl wat natuurlijk uniek zou zijn is. Ga vandaag, uh, even, even, gewoon even doordenkend. Hè, en, en ik heb de precieze uitvoering niet in beeld. Maar dat je zegt: van, hé, als je vandaag op deze opleiding bij Tilburg. Uh, in Tilburg op Tilburg University, zeg maar, start. Dan uh, uh, hebben wij al een stageplaats voor je geregeld. Hè? Ja. En, of, en wij hebben ook al geregeld dat je in potentie een jobgarantie hebt op deze en deze plekken. Nou ja, dat zou natuurlijk, laten we zeggen, dan onderscheid je ook qua universiteit weer van andere universiteiten. die zeggen: Nou, hartstikke bedankt voor de afgelopen vier jaar. Succes in het leven. Ja. Dat, uh... Maar als ik jou zo hoor, ben jij wel een vrouw die dat ooit al eens. Is... ...ergens heeft aangekaart om het op die manier te doen. Ik ben zelf zo'n student geweest. Ik heb zelf alle kansen aangegeven om ja. echt een stage te gaan lopen... ...en op die manier toch ook de koppeling te maken met het bedrijfsleven. Maar dat ja. is bij een universiteit niet vanzelfsprekend. Voel je dat ook bij Tilburg University, dat dat nog niet in het DNA zit... ...om het op die manier te doen? Ik denk dat, het, dat, we, dat, dat uh, kennisdelen op allerlei manieren heel erg in het DNA zit. En, en, uh, maar dat het aftappen en de keten besturen, en dat ja. ook die verantwoordelijkheid voelen om die keten tussen overheid, onderneming, ik noem maar even de drie O's, en onderwijs, echt te besturen en de grote vraagstukken in een regio samen op te lossen. Uh, en dat dat dus ook niet alleen maar kennis vraagt van een bepaald onderwerp, maar ook veel meer andere skills vraagt. Ja. Dat, dat dat nog wel een rol is, nou ik noem dat maar even de co-creërende rol, dat dat is iets waar de universiteit nog... Nou, Laten we zeggen, wat mij betreft, nog meer een rol in van mij zou mogen pakken. Ik kan me ook voorstellen dat de universiteit zegt, Goh, die rol kan jij ook pakken en terecht. Ja. Hè? Dus het, hè, maar het is niet de bedoeling dat de drie o's naar elkaar gaan zitten kijken. Maar ik denk juist, juist doordat het zo'n prachtig kennisinstituut is. en We weten allemaal dat kennis en onderwijs, nou, de drivers hebben we ook weer de afgelopen tijd geleerd met elkaar in, in, de, in de samenleving. De drivers zijn om armoede tegen te gaan. Nou, Tilburg is een... Van origine, bijvoorbeeld een stad die best wel uh, te maken heeft met ja. lagere inkomens. Ja, dan vind ik ook een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid. dat het er wel toe doet. waar al die hooggeschoolde mensen. die straks een mooi inkomen wellicht gaan genereren. waar die naartoe uitvliegen. Ja. Daar heeft de burgemeester van Tilburg ook uh, belang bij. bij maar bij. ik ook. Uh, Iedereen. Ja, wij allemaal. Hè? Dus dat, dat netwerk samen ontginnen en dat niet incidenteel doen, maar structureel en daar gewoon, bij wijze van spreken, voor tien jaar afspraken over maken. Daar ben ik wel voor in de markt, zeg ik dan maar in. Ik heb bij mezelf een beetje het gevoel dat mijn handen beginnen te jeuken. Ja. Dat ik denk, je, ja, maar wacht even, we hebben hier grote spelers, ja. universiteit, prachtige werkgever. Ja. En ze willen wel, maar het gebeurt niet. Ja. Dus het nou, of in moet, ieder geval onvoldoende. Het hè? moet eigenlijk gewoon nog, het ja. is alleen nog even dit ja. en dan kan er iets heel moois ontstaan. Ja, nou, eigenlijk ook. Dat lijkt me een hele mooie ambitie in ieder geval voor ja. 2027. Ja. Zo gedaan. Zo gedaan. Ja. Dank je wel. Graag gedaan.